Dit is It's Learning. Een digitale leeromgeving met miljoenen gebruikers over de hele wereld. Je kan lessen plannen, materiaal vinden en huiswerk opgeven. Tuurlijk, maar er is nog veel meer. In één overzicht zie je hoe het met al je leerlingen gaat. It's Learning geeft zelfs aan welk extra lesmateriaal je ze kan geven. Je kan ook makkelijk zelf materiaal toevoegen. Dat kan je dan delen met collega's en jarenlang gebruiken. En die mooie vernieuwende ideeën? Geen probleem, je kan alles aanpassen zoals jij dat wilt. Hoe je jouw leerlingen ook wilt helpen, het kan allemaal. It's Learning. Jouw les, jouw manier.